Snouwie is een dot. YouTube dot. com. Pina. Met drie A's. En een H. Erwina. Dot. <lacht> en El. <lacht> Ook leuk, hè? Pina Jones, oh dat zeg ik verkeerd. Pina Jones dot NL. Pina Jones dot com. Pina Jones punt, uh, dot, shit, u. Pina Jones pv punt, kom. Ah, uh, dot, shit, ik kan het niet. <laughs> dat dus ga je wel, Pien. Lekker snowy. Veel geluk snowy. Veel geluk. Ja, vind ik ook. Vind ik ook. Ik ga erin lezen. En ik wens het jou toe. Veel geluk. Echt hè? Echt hè? Kijk me eens aan. Mocht even Kijk me eens aan. Hier. Ja? Happy dot... Nieuwjaar hè? Dood. Nou. Nee, mensen niet gek die bestaat niet. Dag snoei. Dag snoei. Veel geluk. Veel geluk jongen.